Goed zo Joyce, hoor oh, Joyce. Jullie hebben weer water. Kijk eens Blackjack. Je hebt schooner ogen gedaan, Masha. Hé hey, Roosje, hé hey, Roosje. Kijk, kijk eens Joyce, kijk eens Joyce. Oh, Joyce, kom maar Joyce. Kijk eens Joyce, in één keer naar binnen. Hé hey Annabel, ja, moet ik jou wat geven? Nou, ik geef je een, wo een wortel. Hé hey Roosje, oh Roosje, kijk eens Roosje. Alweer even zo, Roosje. Hé hey Joyce, kom maar Joyce. Kijk eens Joyce. Moet je hem snel pakken, Joyce? Oh Joyce. Ja, dat gebeurt altijd bij jou. Je bent gewoon te bescheiden. Hé, hey Joyce, kijk eens, Joyce. Oh Joyce. Onder de bomen. Hé, hey, Blackjack. Hé, hey, Blackjack. Die ging in één keer naar binnen. Hé, hey, Joyce, kom maar, Joyce. Kijk eens, Joyce. Oh Joyce. Goed zo, Joyce. Hé, hey, Blackjack. Oh, Roos gaat protesteren. Hé hey Annabel, hé hey Roosje, jullie hebben water genoeg. Vannacht heb jullie de waterbakken omgetrapt. Ik mag ik je ogen schoonmaken, Roosje? Kom eens. Kom eens. Hmm, het meeste is eruit. Het is nog niet helemaal schoon. Hé hey Joyce, kom maar, Joyce. Ik gooi hem, Joyce. Moet je hem wel voorzichtig pakken. Anders pak plekje checken. Goed zo, Joyce. Oh, Joyce. Oh, Joyce. Oeh, Blackjack is wild. Hé, hey, Blackjack. Je mag één hapje, Blackjack. Omdat je zo wild bent. Kom maar. Goed zo, Blackjack. Kom maar, Joyce. Kijk eens, Joyce. Oh, Joyce. Hé hey Roosje, hé hey Annabel, hé hey Annabel, ga je naar de Joyce toe? Hé hey Roosje, ja, je ogen zijn weer redelijk. Kom eens, een beetje viezigheid nog. Ik ga eerst de hooizak vullen en dan mijn boerbak plaatsen.